Mijn naam is Vera Vocht, ik uh, ben schoonheidsspecialiste in huizen. Uh, mijn specialiteit is microdermabrasie uh, en daarnaast doe ik ook nog uh, de gewone reguliere behandelingen. En daarnaast ben ik ook nog fysiocist en geef ik ontspanningsmassages. We gaan nu naar de behandeling microdermabrasie kijken. Ga ik eerst je huid even reinigen. Doe ik dat even met een, uh, een wasgel. Dit is een, een apparaatje wat als het ware de huid licht pielt. Dus licht opschuurt als het ware. Waardoor de huid open komt te staan. Je haalt een, een laagje van de huid haal je eraf. Vooral na de zomer is dat mooi. Dus de huid natuurlijk toch een beetje beschadigd door alle zon. En dan krijg je weer een mooi nieuw huidje terug de huid staat als het ware open door de, door de peeling nu doe ik er weer een warm doekje over zodat de huid extra open gaat staan en zodat die ook extra de hyaluronzuur straks gaat opnemen nu heb ik hier de hyaluronzuur die breng ik aan op de huid het apparaat is warm en daarmee ga je dus helemaal de, de hyaluron insluizen. Dus dan is het warm op warm, omdat de huid natuurlijk al open staat, ga je ook nog eens een keer met warmte ga je het insluizen. En dan als laatste, deze kant is koud en daarmee uh, maak je de huid weer dicht, dus je sluit het af. Het kan koud zijn, dus eventjes dat je denkt oeh, nou om je huid nog even te verzorgen. Dan doe ik nog even een lekkere dagcreme erop.